jongen jonge, wat heeft ze hier nou weer gedaan is dit nou toch weer ik denk dat is vies dan moet ik schoonmaken maar de niet. jullie zit gewoon vast aan de muur je laat ze wat doen in dat klussen maar er wordt helemaal niks al Hier hierop Ja, je zou wel denken, wie staat nou weer? Maar dat zal ik even uitleggen dan. Moment, ik kom zo bij je. Uh, ja, ha hallo! Uh, uh, Mirjam vlogt wel, kijkers. Uh, ik ben Mirjam uh, de... Nee, natuurlijk ben ik Mirjam niet. Ik ben, ik ben Toos. Toos de Schoonmaakdoos noemen ze me ook wel. Mirjam heeft mij gevraagd om hier uh, te komen schoonmaken in verband met de krok. Ik moet uh, extra die deurkrukken en zo aan me schoonmaken. En uh, ja, ze is tegenwoordig zo druk met, uh, met werken. Tenminste, dat zegt ze. 40 uur in de week werkt ze tegenwoordig. Dus ja, dan heeft ze geen tijd om schoon te maken. Dus toen heeft ze mij gevraagd, nou Toos, kun jij niet komen schoonmaken bij mij? Want ik heb het veel te druk. Dus Toos zegt, ja natuurlijk. Kijk, dat is het voordeel van mijn Hier is de ene zijn voordeel, de andere zijn nadeel. Maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen mensen, wat een ellende is dat toch? Wat een ellende, dat is toch niet normaal? Ik weet ook niet wat ik ermee moet. En normaal gesproken is, is Mirjam natuurlijk een heel sociaal type. Die gaat overal heen. Ja, die knuffelt nogal graag en zo. Maar ja, uh, dat kan ze nu niet doen. Ze is, ze is er niet. Ze is uh, aan het werk, zogezegd. Ja, de, en, en dan is ze helemaal alleen. Ja, dat is toch helemaal niks voor die dat mensen. Daar vindt ze toch helemaal geen bal aan. Maar goed, je zag me net een beetje... Bloeteren in die play hero. Ja, ze zei... Uh, Maak de wc ook maar even schoon als je er toch bent. Nou ja, dat doe ik dan ook maar. Maar ze heeft volgens mij een beetje... met de kit lopen rotsel. Ik denk dat als ze de wc aan de muur wilde Kitten kit... ik heb geen idee, maar de hele muur zit onder de zwarte kit. Daar krijg ik het toch nooit af, jongen. Ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. Daar heb ik een, uh, een handige Harry voor nodig. Trouwens... Ja, Mirjam zegt nou wel dat ze altijd uh, 40 uur aan het werk is, maar ik weet toevallig ook dat ze heel vaak op de YouTube zit te kijken. Ja, ik denk dat, ik dat zo ook even stiekem ga doen met haar laptop. Uh, niet verder vertellen, hè? Eventjes pauze, ik ook geen kwaad, hè? Toch, dat denk ik dan zo. zo. Oh, de verkeerde kant. Ja, hij doet het. Ja, mag toch wel even pauze houden zeker? Hé? Toch? Nou. Welkom, zegt de computer. Hi, Ik zag, zag Mirjam de zo erop. Ja, trouwens, dan moet je mee uitkijken nou hé, met wat ik nou doe. Met die... Wat een ellende is dat toch? Ik snap er echt geen bal van. Ja, weet je. Weet je, vroeger was het niet anders. Hè? dan ben je gewoon ziek. En dan uh, bouw je daar een uh, immuunsysteem voor op. En dan is je klaar toch? Kijk. Huh. Nou, nah. ik zie me daar toch. ook. daar zit ze naar nou te kijken. Ik zie me daar toch een leuke vet hier, hoor. Op de YouTube. Ja, weet je, dat is voor mij al jaren geleden natuurlijk en, Nou ja, natuurlijk, dat weten jullie niet, maar dat... Oh, man, man, man, zal ik eens zeggen. Ik ga dat filmpje even aanklikken hoor. Kijk daar is die! Wat een leuke vent! Is dat YouTube een dating site of zo? Ik wil niet weten van die man. Dat is toch handig als je zo'n handige man hebt? Toch? Ja, nou snap ik waarmee Jan dan zoveel mee bezig is. Dat is niet alleen maar werken, hè? Nee, daar geloof ik helemaal geen klap van. Chill jonge, even. Als ik hem dan toch open heb staan, kan ik hem net zo gelijk even schoonmaken, hè? Zo, otse kudee. Ja, weet je, nou moet je met dat... Dan moet je ze allemaal thuis blijven. Nou, ik denk dat dat voor die jongeren niet zo moeilijk is. Die zijn sowieso alleen maar sociaal met zoiets of met de telefoon. Dus uh, Dat moet niet zo moeilijk wezen worden. Ja, behalve als ze een beetje hitsig worden. Daar wordt het lastig, hè? Ja, dat, dat, dat, dat gaat niet, hè? Met iets ertussen hoog op en af Toch? Nee, ik denk niet dat dat gaat. Ja, nee, dat gaat. Dat gaat gewoon niet. Want daar wil je natuurlijk geen ding meer van dan. Nou ja, weet je, dat. dat, dat het is bij mij toch niet aan de orde, want uh, ja, zoals ik al zei, het is uh, voor mij al jaren geleden, het is niet meer op twee handen te tellen, zeg maar. Nou ja, weet je, ik heb daar ook helemaal geen zin meer in, in die volgnerzen. Maar ja, goed, ze zit hier dus uh, nogmaals zo te Kijk, oh, ik zit ook haar volgjes wel eens te kijken. Ja, het is zo schattig, ze is uh, zo enthousiast met alles en uh, ja, leuk hoor. Hé, hey, kat, geen rotzooi maken. Nee, dat moet ik alleen maar weer schoonmaken. Oh, altijd het laatste beest. Oh, wacht eens even. Ik zie daar nog een doosje op tafel. Die ga ik ook even openmaken. Dat moet ik wel opschieten, maar voordat ze thuis komen, moet het hier weer brandschoon zijn. Hè? Want die deurkrukken motten allemaal schoon. Ik ga dus even kijken wat er in dat doosje zit. Ga je mee? Kom, we gaan maar eens even kijken wat er in die doos zit. Ik ben heel nieuwsgierig. Toos is nieuwsgierig naar de doos. De kat wil eruit. Nou, vooruit maar weer. Dag hoor. Goed, dan gaan we eens even kijken. hè? Zo. Ik moet echt opschieten hoor, want ze komen zo thuis. En dan moet ik natuurlijk al klaar zijn hè. Ik ga even kijken. Wat is dit eigenlijk? Is het wel voor. Uh, ja, het is, uh, het is wel voor Mirjam. Oh, ik eens even kijken hoor. Ik kan nog niet scheren. Dat vind ze vast niet erg hoor. Het, het is schat van de mensen. Dat vindt ze helemaal niet erg. Ik ben hier uh, nog niet zo vaak geweest, maar al wel uh, kind aan huis. Zo voelt het bij Mirjam hè. Oh. Nou, leuk. Smooth skin. Nou, dat kennen we nou wel gebruiken. Want ik was mijn handen zo vaak. Nou, ik ken mijn handen bijna gebruiken als schuurpapier of als schuursponsie. Het is niet normaal. Zo vaak was ik mijn handen. Oh, die mascara. Zo so dan. Kijk nou die zee van bestellingen. Wees jongens. Hey. Jongen, jongen. Oh. Opsieke. Diamond. Diamond diamond cellen zitten de diamantjes in. Zeg, nee, Dat meen je toch zeker niet. En, wat uh, zit dit nou hier? Wat is dit dan? Oh, haha. Oh, dit ken ik nog van mijn jeugd, jongens. Toen ik onder die... Uh... Wacht, ik ga het hem even uitpakken voor jullie. Hè? Dan ga ik het even laten zien. Misschien wordt het al wel een beetje donker. Want ik heb een lichtje aan. Gaat ik even een lichtje aan. het kijken jullie een klap zien, natuurlijk. Dus... Moment, ik ga het even naar liggen, Jan. Doen. Moment, hoor. Is dat beter zo? Nou, ja, jullie moeten het er maar mee doen, want ik heb er natuurlijk helemaal niet zo veel verstaan van als Miriam. Die... Nou, zo doe je er lang mee, hè, met dat ding. Even kijken, hoor. Kom, komt er nou uit? Gloeiende, gloeiende. Ik wil het jullie laten zien, maar dat wordt niet makkelijk gemaakt. Kijk, kennen jullie dit zo, dit nog, dit, Kijk, dat u je dat überhaupt wil zien, ik weet niet, maar dat is voor je, voor die pukkels en dingen eruit te drukken. Hey, die hebben ze toch helemaal niet, toch? Nou ja, goed, ik weet niet wat ze hiermee moeten doen. Is het wel voor zelf misschien is het wel voor heel iemand anders dan ze het openmaken. Wat heeft ze hier besteld, Tom? Lippenstift vind ik ook altijd leuk. En roze is mijn lievelingsgeleur. Ja, zeker wel. Ah, oh. oh, kijk nou dan. Dit is toevallig roze. Nee, ik, ik, ik ga het niet openmaken, want dan krijg ik op mijn mieter En uh, dan krijg ik ook niks betaald. Dit is voor op de, op de bakjes. Ja, het is, het is helemaal geweldig. Nou... Jongens, er zit er nog meer in? Allemaal papierwerk. En we hebben daar grapje gekost dan. kijk. ik moet ook even kijken. Wat heeft dat grapje allemaal gekost? Oh my, my, my, my. Sinds dat ze dat vaste contract hebben, het is echt niet te geloven. Dat kind dat geeft uit. Ik ga mijn zorgen maken. Echt waar. Ik ga mijn zorgen maken. Dat gaat niet goed komen met dat mensen hoor. Ah ja, ze is gewoon aan het genieten. Ze is gewoon aan het genieten. Ze is zo blij. Ze zijn. Toast. Ik ben zo blij tot ik werk. Heb. Dus daar heeft ze dus mij, zeg maar, dit bandje gegeven. Ja. Want ja, weet je, zoals ik al zei, het moet allemaal schoon. Nou, eh. Uh, ja, ik, ik, ik ga er uh, maar een einde aan maken aan deze video. Ik uh, vond het leuk om met, uh, met jullie even te praten. Misschien als ik de volgende, volgende keer weer uh, kom schoonmaken dat ik weer even een praatje kom doen. Uh, ja, wat moet ik allemaal nog doen dan? Ik moet nog, uh, ik moet nog stofzuigen. Ik moet nog een Oh, Kijk, een ik heb helemaal heel geen loge om. Lekker suik onder stofzuigen en stoffen en de en allemaal ja nou hey leuk dat je hebt gekeken naar mij dat je het ook zo lang hebt volgehouden met mij want ja weet je dat is ook altijd maar even afwachten zou ik die uh, johan van youtube god is ook nog wel eens een dag willen ontmoeten zeg maar ja, die is natuurlijk helemaal onbereikbaar. Die is hartstikke beroemd op YouTube. Dus dat is onbegonnen werk voor Toos, hè? Dat klinkt wel lekker, toch? Johan en Toos. Goed. Wakker worden, Toos. Dat gaat hem toch niet worden. Toos heeft al jaren een droge doos. Dus. Dat gaat hem niet worden, dat, dat, dat doen we niet, Daar slaan we over. We gaan gewoon door met de schoonmaak. En uh, ik zeg, uh, wees lief voor elkaar. Uh, wel op afstand, eventjes. Want uh, dat is nou even het beste. En uh, als je ziek bent, hoop ik dat je heel snel weer beter wordt. Want dat is ook niks. Ja, ik spreek jullie de volgende keer weer. Houdoe!